Goedemorgen allemaal. Rondje hardlopen, zondagpraat. praat. was weer lekker in Gassel. Lekker weetje. Ik ben wat op tijd gegaan vandaag. Ongeveer een uurtje eerder. Dan is de temperatuur niet zo heel erg warm. Of heet. Of met hoe zou het zeggen wil. Vandaag een leuke dag. Mijn moeder wordt namelijk... Oh. 80. Vandaag, 13 juni. Zoals in een eerder zonnig praatje al een keer heb kunnen horen was vorig jaar door de corona gebeuren was het wat minder prettig met mijn moeder gesteld. Uiteindelijk is ze in het verzorgingshuis terechtgekomen. Ja, daar is ze echt goed opgeknapt. Echt goed opgeknapt, zodat ze weer een beetje kan lopen achter de relator. Dat ze niet meer helemaal onafhankelijk of afhankelijk is van, van verzorging. Ze dus kan wat dingetjes zelf gaan, gaan proberen te doen. is dus helemaal geweldig, helemaal goed. En vandaag gaan we dit vieren. Met een aantal genodigde macht gelukkig weer. Dat is wel het fijne eraan dat, dat wij toevallig net de mogelijkheid hebben gekregen om dus die viering te doen. Aantal uh, belangrijke personen erbij. Dus uh, ja, helemaal leuk, helemaal leuk. Voor de rest, uh, nogmaals, ik ga ja. Ja, vandaag een leuke dag tegemoet, mooi zonnetje, mooi weertje. Uh, 22, 23 graden wordt het hier ongeveer. Dus uh, ja, is zo'n verjaardag uh, leuk. Uh, mijn moeder heeft eigenlijk altijd wat met haar, uh, met haar verjaardag. Dat, je, dat we het ja, goed weer treffen. Vrijwel altijd zonnig. Altijd iets met een sportevenement, EK, BK. Uh, vroeger ook uh, regelmatig uh, met, uh, met familieleden bij mijn moeder thuis het verjaardag uh, gehad. En dan het Nederlands elftal die dan uh, op, die, uh, op die dag speelt. Nou, kijk, zal natuurlijk. Allemaal een beetje wat, wat, wat gedronken nou, dan de wedstrijd bekijken. Nou, Al nagelang dat een de wedstrijd, dat ze wedstrijd verliest of wint. Dan nou, wordt natuurlijk de stemming daar beter of wat iets minder beter door. Echter. Echter. We hebben daar geen last van. We hebben daar geen last van. Bij zo'n verjaardag ben je toch in de verjaardagstemming en dan is zo'n wedstrijdje erbij is leuk om te zien met, met een aantal mensen. Met haar haar, haar, haar zus, nou, noem maar op. Vandaag, nou, vandaag worden daar geen voetballen gekeken want dat is vanavond pas. Voor die tijd zijn we natuurlijk alweer terug. Het feestje is maar ongeveer een uurtje of drie lang. Het moet er niet, niet te lang zijn, dat, dat kan ze niet aan. Dat, dat hangen ze niet. Maar nogmaals, ik ben al lang blij dat we, dat we überhaupt nu een feestje mogen vieren. En dat ze nog steeds in ons midden is. Super. Echt blij mee. Dus uh, in deze zeg ik ook, man, van harte gefeliciteerd met je 80e verjaardag. En uh, ja, ik hoop dat we er nog uh, wel enkele aan kunnen plakken. Maar goed, nogmaals, daar we niet altijd voor zeggen. Er zijn dingen die uh, kunnen gebeuren waar je geen grip op hebt. Maar laten we daar maar niet vanuit gaan. Nu of twee, dan ik even thuis wat, uh, wat oefeningen doen. Ik ben natuurlijk niet helemaal klaar met mijn, uh, met mijn sporten. Dan ga ik even oefeningen doen. En uh, vanmiddag uh, lekker feestje bouwen. Lekker een feestje bouwen. No? Zeker weten. Oh. En achteraf, ik ben blij dat ik, dat ik eerder ben gegaan. Want het begint al nou lekker warm te horen. Wat zie ik op mijn uh, dashboard, nu al 20 graden. Het is 10 uur in de ochtend. Dus, uh, ja, kun je zeggen het scheelt maar een graadje of 4 met vanmorgen. Want toen vanmorgen uh, naar het bos reed, was het ongeveer een graad of 14, 15. Maar dan is het toch net even iets lekkerder. Dan is het net even iets lekkerder om te lopen. En zo is het. En zo is het. Nou, ik Ben, ook. Oh. Oeh, wat doen we nou? Nou. Appata. Zo. Uh, nou, dat was het dan. Mijn zondagpraatje. Uh, nogmaals, vandaag niet zo heel erg veel bijzonders. Als wel dat, uh, natuurlijk, de verjaardag van mijn moeder. Waar ik natuurlijk uh, heel erg uh, trots op ben. Nogmaals, gezien de omstandigheden die we vorig jaar hebben gehad, was, is, is dit alleen maar, alleen maar fijn. Um, nou zeg, ik, ik hoop dat we er nog enkele jaren aan vast kunnen plakken. Op deze manier met dit mooie weer wat we nu vandaag hebben. Dus, um, nou, ik zeg uh, nogmaals, vandaag niet heel veel bijzonders. Um, maar goed. Zoals ik al zei, zonnig praatje, ik wil hem erin houden. Uh, uh, on, uh, uh, uh, uh, ongecensureerd, gewoon zo. Uh, ik neem hem op, ik ga niks bewerken. Uh, dit gaat dadelijk gewoon uh, op, me, op ons kanaal. Dus uh, uh, dingen, random dingen. Uh, heb je iets? Uh, heb je een onderwerp waar, uh, waar ik een mening over uh, zou moeten gaan, uh, gaan, uh, gaan hebben? Of iets dergelijks. Of wil je dat ik daar een mening over ga, ga, ga verspreiden of iets dergelijks. Um, geef het even aan in de comment hier beneden. En dan uh, ga ik kijken in hoeverre dat, ik daar, uh, dat we daar iets mee, uh, mee kunnen gaan doen. Dus uh, dan zeg ik. Blauw duimpje omhoog. Even uh, abonneren op ons kanaal. De Stofjes. En dan uh, zie ik jullie volgende week zondag weer uh, terug. Ik zeg uh, ciao.